Kom, kom, kom, kom, Dit is een paardenbloem. Een paardenbloem is zo'n machtig, machtig interessant voorbeeld van hoe evolutie goed kan gaan. Jongens, evolutie. Evolutie is een proces waarbij soorten over de tijd heen zich zo veranderen dat zij beter in hun eigen omgeving passen. En dat komt door vier prachtige kenmerken die al het leven heeft. Allereerst, als je even meekomt en kijkt naar al deze verschillende bloemen, dan zie je dat elk van die bloemen er toch net een beetje anders uitziet. Wat we dus zeggen is dat, als eerste kenmerk, alle individuen binnen één soort, die zijn variabel. Er zit variatie in. Als tweede, is er nog iets heel bijzonders, tweede verschijnsel. Ik had hier eentje zien staan. Hier weer een paardbloemetje. is net bevrucht. En ik leg deze even neer. Jullie kennen dat wel. Dan ontstaan er van die pluisjes. Die pluisjes. En aan elk van die pluisjes, daar zit zo'n zaadje aan. Hè? En je ziet... Dat één zo'n paardenbloem enorm veel zaadjes maakt. Die zaadjes kunnen zich dan lekker verspreiden. Dus als eerste heel veel variatie. En als tweede, elk individu maakt een heleboel nakomelingen. Als we dan hier kijken... Dan zie je hier ook weer allemaal verschillende paardenbloemen. Verschillende individuen. En die leven allemaal op ditzelfde beetje grond. En dat is heel lastig. Want ze moeten al die voedingsstoffen die in de grond zitten, moeten ze delen. Dus het derde is, ze hebben een zwaar bestaan. Al het leven heeft een zwaar bestaan waarin ze veel moeten concurreren. En het laatste kenmerk, als we kijken naar die paardenbloemen en die paardenbloemen die planten zich voort, dan zul je zien dat die kinderen, die nieuwe paardenbloemen, die lijken op de ouders, op de paardenbloemen die die zaadjes heeft gemaakt. Dat zijn de vier kenmerken. Gaan we zo zien hoe dat leidt tot evolutie. Oeh. Zo, na dat avontuur ga ik jullie alles uitleggen over evolutie. En dat gaan we doen met behulp van de geweldige blarb. Wat is de blarb? De blarb, ook wel blarbus vulcarus genoemd, is een soort... Die ik recent heb ontdekt. En Plarbus is een enorm simpel beestje. Het is een dier en doet in zijn leven niet heel veel anders dan eten. Een beetje slapen schijnt het ook nog wat te doen, maar vooral eten. En wat eet het dan? Het eet deze mooie kevertjes. En ook alleen maar deze kevers. En over de tijd heen is er wat bijzonders gebeurd met de blarrups. Vroeger, echt heel erg vroeger, er waren er heel veel blarrups. En die blarrups die hadden allemaal grote variatie. En die variatie in blurbs, die was een grote. Dus je hebt hier kleine blarrups, maar je hebt ook hele grote blarrups. En je moet weten over die blarfs dat ze. Hè, ze zijn met heel veel. Maar er zijn niet zoveel kevers. Dus die moeten ze allemaal samen delen. Wat er dus gaat gebeuren. is dat niet. lang niet alle blarfs het overleven. Sommigen verhongeren. Het is een zwaar bestaan voor die beesten natuurlijk. Maar, hè, blarps doen naast slapen en heel veel eten, planten ze zich natuurlijk ook voort. Anders zouden ze niet meer bestaan. En ze komen weer in grote getalen terug. En natuurlijk nog steeds met hun grote variatie in grootte. Maar, die kevers over de tijd heen hebben ook... Hebben, ze, hebben ook evolutionaire overlevingsstrategieën ontwikkeld, natuurlijk. De kevers die hebben geleerd om zich in kleine holletjes te gaan verstoppen. Dat maakt het voor de Blarps natuurlijk allemaal veel moeilijker, want dan moeten ze in één keer moeten ze achter die kevers aan, die holletjes in, om bij de kevers terecht te komen. En de vraag is: welke Blarps overleven nu het beste? geef je 5 seconden om erover na te denken. Ja, nou, dat wist je natuurlijk al lang. Het zijn de kleinste blarps. Die grote blarps, die komen allemaal niet bij het voedsel uit. En ja, het zal gebeuren dat er af en toe één een zo'n grote blarb toch nog overleeft. Maar het zijn vooral heel veel kleine blarrups. En grote, grote, is iets erfelijks bij de blarps, dus hè, kleine blurbs, die plant zich voort tot nieuwe kleine blarps, terwijl grote blarps, hun kinderen, die zijn groot. Dus wat denk je dat er nu met die populatie gebeurt, wederom 5 seconden? Natuurlijk, de volgende generatie is super veel kleiner. Als je het vergelijkt met die oude populatie van vroeger. Dus, nou ja, althans niet hè, kleiner qua hoeveelheid in de natuur. Maar kleiner qua individu. Elk individu is nu kleiner gemiddeld gezien. En na een aantal generaties is het dus zo dat de nieuwe populatie telkens overleven de kleinere bladders steeds kleiner en kleiner wordt. En uiteindelijk, als je het vergelijkt met die oude populatie, dan hebben wij nu een hele nieuwe populatie vol met kleine blarbs. Met andere woorden, de blarps zijn nu geëvolueerd tot een kleinere vorm, omdat, zij, omdat die kleine blarps beter overleven in die omgeving waar ze in terecht zijn gekomen. Dan heb ik nu voor jullie wat vragen en deze vragen wil ik graag dat jullie oplossen. Hier krijgen jullie de rest van de les de tijd voor. Als er onduidelijkheden zijn, praat vooral met me en ik wens jullie heel veel succes.